We brengen een verrassingsbezoek aan een van de genomineerden in de categorie Teams. Charo en Javi vormen samen met hun moeder Siska een triathlon-team. Laten we gauw naar binnen gaan en het team Charo-Javi verrassen met deze cheque. Ik heb een hele mooie verrassing voor jullie: en jullie hebben de cheque gewonnen. Freti!